Ik begin at 8 o'clock in de morgen. Ik kom in en make maak koffie. En dan begint coming naar de office at 8 o'clock. Ze kijken at me en zeggen, hi Linda, hoe you je vandaag? En it geeft me zo'n good feeling. Mijn gemiddelde dag begint vaak in de ochtend, veel met koffie en gebak. En dan tegen 11 uur begint het al drukker te worden, gaan we de lunch uitserveren. Soms sta ik achter de bar, soms ben ik eten aan het uitserveren, soms ben ik in de bediening. Ik zit achter kassa, ik maak broodjes, ik zorg dat de gast met een lach naar huis gaat. Het gaat van s ochtends vroeg tot s avonds laat. Als ik binnenkom, dan moet ik even kijken wat er allemaal is. Dan moet ik een mis aan plas voorbereiden, alles klaarzetten. Het is vaak een soepje, een salade, dus dan moet je al die voorbereidingen treffen. We maken muni voor een hele week. Wacht op Sligro komt om 7 uur ochtend. Er komen spullen binnen, dan gaan we voorbereiden voor de dag. Wat ik juist zo leuk vind aan de functie is dat het zo divers is, dat we heel veel verschillende taken hebben, dat we heel veel leuke sociale aspecten hebben. Because I've been with the company 32 years, I'm just like a mother to all the young people that's coming in. So, if you need to talk, I'm there for them. Nou, het is wel echt belangrijk in de horeca dat je gewoon heel sociaal bent, dat je een goede teamspirit hebt, dat je altijd in bent voor een praatje. Ja, er zijn zeker door mogelijkheden bij format. Ik ben nu horeca-medewerker, maar hierna zou je vloermanager kunnen worden en zelfs restaurantmanager. Waarom ik mensen ook zou aanraden om bij Formaat te werken is dat ik gewoon tot nu toe in die vijf jaar echt uh, alleen maar een leuke tijd heb. Toen ik bij Formaat kwam was het meteen uh, raak, ik kon meteen mijn ding doen en um, ik ging aan de slag. En het is gewoon het is gezellig en het is gewoon altijd leuk. Dus ja, Formaat is gewoon, ik vind het top. Word jij mijn nieuwe collega?